viking, mobile vikings werkt momenteel aan iets huge. Top secret, we gaan duizend vikings de kans geven om het op voorhand al te ontdekken. Duizend burgers, internetsavvy cyberweer cyberweersurfers, kortom, het nusje van de vikingzaal. Voel jij je geroepen om deel te nemen aan dit geheime programma? Geweldig, vul dan onze korte vragenlijst in. En je wordt misschien geselecteerd om als eerste te mogen proeven van, van iets fantastisch.